Nou, Aterazalure is een soort botox um, en het is een botulinetoxide waarmee je eigenlijk de spieren wat kan ontspannen. Nou, de voordelen van Botelinetoxine is dat je heel makkelijk ja rimpeltjes kan behandelen. In vergelijking azalure in vergelijking tot de andere botelinetoxines is dat het uh, wat diffuser werkt, waardoor ik vind is dat je daar een ja wat mooier egale resultaat mee kan krijgen. Uh, je kan het gebruiken voor met name eigenlijk alle indicaties waar je boter voor kan gebruiken voor de frons voor de voorhoofdlijntjes. Voor de kraaienpootjes en voor soms specifieke indicaties zoals bijvoorbeeld als mensen te veel tandvlees laten zien of bijvoorbeeld wat hangende mondhoeken hebben, Alhoewel je met hangende mondhoeken ja. vaak ja. een filler ook nodig is.